Hoi, en leuk dat je kijkt. Afgelopen week waren veel vakantievluchten van Corendon en Tui langer dan drie uur vertraagd. EU Claim heeft deze vluchten onderzocht en vertelt je van welke vluchten de passagiers recht hebben op een vergoeding tot 600 euro. Het is vandaag dinsdag 4 juli. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim nieuws. De TUI-vlucht OR 456 van Banjul, Gambia naar Amsterdam kreeg op 1 juli te maken met een birdstrike. Deze vertraging duurde ruim vier uur. Een birdstrike is een buitengewone omstandigheid, waardoor de passagiers van deze vlucht geen recht hebben op een vergoeding. Toch ontstond er door deze vertraging een domino-effect op andere vluchten. Passagiers van vluchten OR 1628... OR 593 en OR 594 van 2 juli hebben recht op een vergoeding voor vertragingen van meer dan 12 uur. Corendon had nog meer pech. Op 27 juni hadden al deze vluchten hier meer dan 3 uur vertraging. En op 28 juni kwam daar ook nog de vluchtroute tussen Amsterdam, Zakintos en Corfu bij met ruim 20 uur vertraging. Op 30 juni kwamen daar ook nog de vluchten tussen Malaga, Faro en Amsterdam bij voor deze Nederlandse vakantiecharter. Ook liepen de vluchten tussen Macedonië en Amsterdam meer dan drie uur vertraging op. Staat jouw vluchtnummer of de vlucht van familie of vrienden hierbij, laat ze dan weten dat ze recht hebben op een vergoeding tot 600 euro voor het geleden tijdsverlies. EUClaim helpt graag. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.